Nu geef ik de uitleg van les 4. Die gaat over variabelen. In jullie uh, spelletje moet je boom gaan testen of je een appel gegeten hebt en zo ja, de welke. Dus als je geen appel eet, moet je dat testen. Dan zegt hij dat we geen appel gegeten hebben. Eet je de juiste de, en je raakt de boom opnieuw. Dan moet de boom zeggen dat het de goede appel was. Raak je de verkeerde en je raakt opnieuw de boom, dan moet hij weten dat je ze alle twee gaat hebt. Dus eigenlijk moet je een aantal dingen controleren, heb je er geen opgeten, alleen de rode, alleen de gele, of ze allebei. En van had je een eindpunt, als je dat raakt moet je programma vanzelf terugstoppen. Je drukt terug op start en alles verschijnt terug. Ik ga de oefening ongeveer nabouwen, maar met een aantal andere objecten, zodat je dat ook kunt zien. Dus ik heb een kat en het enige wat ik al geprogrammeerd heb zijn de bewegingen die daar aan de linkerkant staan. Dus de kat kan omhoog, omlaag en naar rechts en naar links. Eigenlijk gebeurt er voor de rest nog niets. Hè. Dus ik heb een voetbal en basketbal. Rechtsboven staat iets dat heet de scheids of de scheidsrechten en die gaat bepalen welke objecten dat ik geraakt heb. En rechtsonder heb ik als object een x ingevoegd en dat gaat het einde eigenlijk van het spel zijn. Goed. Ik ga eerst de kat even programmeren. Ik ga het tegen de kat zeggen: als ik de voetbal raak, dan moet hij voetbal bijvoorbeeld zeggen. Dus ik ga een nieuwe als invoegen. Als ik bij waarnemen de voetbal raak, even naar beneden doen: de voetbal raak, dan moet hij zeggen: voetbal geraakt. Of voetbal. Ik ga het heel kort houden. Dan zegt hij: voetbal. Ik voilà. zal dat 1,5 seconden weer doen. Goed. Ergens gaat. Mijn programma moet onthouden dat die voetbal geraakt is. Als ik dat maar gewoon doe en die loopt daar tegenaan, gebeurt er in principe niks. Hè. Dus hey, mijn programma gaat dat ook weer vergeten. Dus als ik iets moest onthouden, moesten we dat altijd in variabelen steken. Nu, de variabelen bestaan nog niet. Dus ik ga variabelen aanmaken. Hier, hier heb je een knopje staan, variabelen. Ik weet dat ik ga moeten testen of de voetbal geraakt is. En ik weet dat ik ga moeten testen of de basketbal geraakt is. Dus ik ga een variabele maken. Hier omhoog staat, maak een variabele. Je moet dat een naam geven. Dus... Ik ga het even noemen voetbal geraakt. Voilà. Je kan kiezen of je dat voor alle sprites wil maken of alleen voor deze sprite. Op dit moment laten we meestal alle programmatjes voor alle sprites een variabele maken. Goed, ik heb voetbal geraakt, daar staat een vinkje aan. Dat betekent gewoon dat vinkje dat die op het scherm staat. Dus als ik dit uitzet, op het vinkje, is die linksboven weg. Maar laat die maar aanstaan, dan zie je of je programma duidelijk werkt. Dus ik heb voetbal geraakt en dan ga ik ook nog een variabele maken en die noem ik basketbal. Geraakt. Goed, ik heb twee variabelen al gemaakt. Als ik die voetbal raak, moet die variabele van 0 naar 1 veranderen. Dus ik zeg, maak als ik de voetbal raak, ook voetbal geraakt gelijk aan 1. Zo. Het verschil tussen maak en verander is vera dat verander gaat op of optellen of aftrekken. Dus als je zegt, verander basketbal geraakt met 5, dan gaat die bijvoorbeeld 5 bijtellen. Dat is het verschil. Als je zegt, maak... Basketbal geraakt, gaat hij dat 5 maken. Dus ik heb nu voetbal geraakt, 1. Sommigen hebben misschien al door. Pas op, als je dit hier 1 maakt, en je start het programma opnieuw, dan gaat dat 1 blijven. Dus wat moeten we eigenlijk bij zo'n variabele zeggen? Heel in het begin, als we een programma gestart, moeten we de twee variabelen die we gehad hebben, of gemaakt hebben, moeten we terug op 0 zetten. Dus je hebt basketbal geraakt en voetbal geraakt, allebei eerst op 0 gezet bij de start. Eigenlijk is dit al voldoende. Hè? Dus als ik die code in onze herhaal ga zetten, zo, hier bij mijn bewegingen. Dan gaan we al een aantal dingetjes kunnen testen. Dus ik ga stop-start doen. Ik kan met de kat de voetbal raken. Dus dan zegt hij voetbal. En je ziet van boven dat voetbal geraakt ook op 1 gezet wordt. Goed. Als ik de voetbal geraakt heb, moet de voetbal verdwijnen. Als de voetbal moet verdwijnen, kan je dat niet programmeren bij de kat, maar moet je dat programmeren bij de voetbal. Dus ga ik bij de voetbal even zeggen: stop-start. Bij gebeurtenis. Als ik op het groene vlagje druk. Dan ga ik altijd een kleine wacht inbouwen. Dat doe ik eigenlijk altijd. Dus wacht een halve seconde. Anders. Je weet het misschien nog van het voorspel, Als dan de kat hierop stopt. En je drukt stop, start. Dan springt de kat terug naar de beginpositie. Maar heeft hij nog heel even op de voetbal gestaan. Dus ik ga altijd de code van de voetbal een klein beetje vertragen. Over een halve seconde. Ik weet dat mijn voetbal 7 gaat. Verdwijnen. Dus als ik weet dat die zodadelijk kan verdwijnen, ga ik er ook voor moeten zorgen dat die in het begin er wel gewoon staat. Je kan een positie gaan bepalen. Je kan zeggen, ga naar. Maar eigenlijk gaat de bal nooit van plaats veranderen, dus die code hoeft op zich niet. Dus dan ga ik gewoon zeggen, als ik de kat raak, als, oei, bij waarnemen nemen ze dat, raak ik niet de muisaanwijzer, maar de kat, dan gaat die moeten verdwijnen. Dus ik ga hier bij duidelijk zeggen verdwijn. Als ik dit hieronder plak, gaat het niet werken. Stop, start. Ik loop met mijn kat er tegenaan. Die zegt wel voetbal, maar de voetbal verdwijnt niet. Dat komt omdat dit maar eenmalig gecheckt wordt. Dus dit wordt heel snel doorlopen. Als je dit wilt blijven controleren, dan moet je dat in een herhaal gaan zetten. Wat we hebben dat geleerd. Hè? Voilà. Nu gaat die code wel werken. Stop, start. De kat loopt er tegenaan, zegt voetbal en de voetbal springt weg. En van boven zegt hij, voetbal geraakt is 1. Dat werkt dus. Stop, start. De voetbal komt terug en die voetbal geraakt variabele wordt ook terug 0. Dus eigenlijk moet ik dat eventjes herhalen voor de basketbal. Dus wat kan je doen als je code gemaakt hebt, die je op meerdere dingen wil gaan toepassen. Je kan dat vastpakken. Je sleept dat op de basketbal. Dat beweegt zo'n klein beetje. Als alles goed is, staat bij voetbal de code. Hier. En als ik nu basketbal klik, staat diezelfde code ook. En eigenlijk loopt die daar hetzelfde. Hè? Die moet net hetzelfde doen. Stop. Start. Ik dus even met de kat tegen de basketbal aanlopen. Zie je, dat werkt er al. Stop. Dus ik ga die kat wel nog verder programmeren, want ik heb alleen maar gecontroleerd, als raak ik voetbal. Dus ik ga ook een testje doen, als raak ik niet voetbal, maar basketbal. En dan moet ik niet voetbal geraakt één maken, maar uiteraard Basketbal geraakt 1 is 0. Dus eigenlijk zijn we bij het eerste stukje klaar. Je hebt twee objecten. Je kat kan alle kanten uit. Nou, Die moet hier natuurlijk ook niet voetbal zeggen, maar basketbal. stop. Stop, start. Je kat pakt de basketbal, zegt ook basketbal. Zie je wel niet goed. Basketbal verdwijnt, voetbal geraakt en voetbal verdwijnt. En je ziet dat die variabelen op 1 gezet zijn. Dus nu is het eigenlijk kwestie van de scheidsrechter te gaan programmeren. Dus als ik de scheidsrechter wil programmeren, dan ga ik eerst hier op scheids drukken. En dan ga je eraan beginnen werken. Dus als iemand op het groene vlagje drukt, gaat mijn programma beginnen werken. De scheids gaat zoiets blijvend moeten controleren. Dat is niet onmiddellijk dat die kat de scheids raakt. Dat kan eender wanneer in het programma zijn. Dus ik weet dat zoiets ook weer in een herhaal moet staan. Maar anders gaat hij dat maar één keertje checken. Dus de gebeurtenis is, als ik de kat raak, als ik... De kat raak. Zo. Dan moet ik een aantal dingen gaan controleren. Nu ik weet dat ik een aantal alsjes ga hebben. Als mijn voetbal geraakt is. Of als mijn basketbal geraakt is. Of als ze allebei geraakt zijn. Dus ik ga een aantal controles moeten doen. Als het niet één van de twee is, dan is het... Welle, of één van de drie mogelijkheden is, dan is het wel de ander. Dus ik weet dat ik een als anders ga gebruiken. Net zoals vroeger met rekenbladen. En dat is deze blok. Als anders. Dus ik ga deze een eventjes met jullie opbouwen. Ik zal nog even inzoomen. Voilà. Nu moeten we een aantal dingen gaan controleren. Je kan hier bij de functies de is gelijk aan gaan halen. Hier zo. Of ik zal het duidelijker maken. Ik zal... Ah ja. Die is dus weg. Dus ik ga deze sowieso moeten gebruiken. Als. En nu ga ik deze variabele gebruiken. Als de variabele. En we mogen kiezen waar we mee beginnen. Als basketbal geraakt. Nu, gelijk is aan 0. Dan weten we dat hij die, die niet geraakt heeft. Maar, we moeten ook controleren wat hij met de voetbal gedaan heeft. Dus, dit alleen is niet voldoende. Dus ik doe eventjes een kopie maken. En ik ga hier deze uithalen, maar ik ga de voetbal geraakt te controleren. Stel nu dat die twee waar zijn. Dus ik wil deze twee hierin gaan krijgen dan weet ik, als het dit is en dit is, ik zal het misschien de zeg er al gaan bijhalen, dan kan ik zelf eens gaan zeggen, er is geen enkele balken uit. Voilà. Dat is zo. Dus deze twee moet ik erin krijgen, maar jullie zien, er is maar plaats voor eentje. Dus wat ga ik moeten doen? Ik ga deze en deze samenvoegen. Ook dat zit bij de functies. Hier zie je een en staan. Kijk, ik ga hem er even bij. Je hebt één blokje en een ander blokje. Dus nu kan ik die hier terug inslepen. Zo. En ik hoop dat het voor je duidelijk is. Als basketbal geraakt 0 is, en de voetbal geraakt is ook 0, dan weet ik, ik zal het proberen op het scherm te zetten, dan weet ik dat er geen enkele bal geraakt is. En nu kunnen we eigenlijk opnieuw verder bouwen. Dus dit stuk is eigenlijk handig om een kopietje van te hebben. Dat kunnen we zo dadelijk gaan aanpassen. Dus ik heb eigenlijk zo'n nieuwe als anders nodig. Hè. Ik ga hem er even bij halen. Voilà. ik zet die er al in. Dus als het niet deze is, dan is het iets anders. Bijvoorbeeld, gaan we die even omvormen. Als basketbal geraakt 1 is, en de voetbal geraakt is nog steeds 0, dan kan ik zeggen, ik ga de zeg er even bij pakken, jij speelt basketbal. Voilà. Als dat niet zo is, dan hebben we nog één testje opnieuw nodig om eigenlijk alle vier de mogelijkheden te hebben. Dus ik heb nog één als dan anders nodig. Dus ik ga opnieuw die kopiëren, kopie maken. Ik zet deze hier en nu ga ik dat eens omkeren. Dus stel dat de basketbal geraakt 0 is en de voetbal geraakt 1 is, dan kan ik eigenlijk duidelijk zeggen, jij speelt geen basketbal, maar ik ga dat woord vervangen, voetbal. Dus nu hebben we drie controles gedaan. Hè. Er is geen enkele bal geraakt, er is de basketbal geraakt en er is de voetbal geraakt. Er blijft nog één mogelijkheid over. Zowel basketbal geraakt als voetbal geraakt zouden allebei één kunnen zijn. Dus bij die anders die hier beneden staat, weet ik zeker, als ik hier geraak... hij speelt bij de sporten. Voilà. Dit is eigenlijk mijn controle, dus als ik die hier nu eens in ga zetten, voilà, dan is mijn controle in principe klaar. Je weet wel dat in mijn opgave stond dat de voetbal ook moest verdwijnen, dat hadden we geprogrammeerd. De basketbal, heb ik dat samen met jullie geprogrammeerd, dan weet ik dat zelf niet meer of stond die code dan nog van mijn testje. Ik zal de code met jullie overlopen. Als de kat de basketbal raakt, hier zo, dan moet de basketbal verdwijnen. Daarvoor doe ik altijd eventjes die wacht. Ah ja, ik heb je dat getoond. Goed, dus ik doe stop start. Ik laat de kat eens rondwandelen. Ik raak de basketbal. Ik zie dat de basketbal geraakt op één staat. Als ik nu de scheids raak, dan zegt hij, je speelt basketbal. Raak ik de bal, dan zegt hij voetbal. Je ziet van boven dat de variabele ook op 1 komt te staan. Ik raak de scheids. Jij speelt beide sporten. We hebben de stop nog niet ingebouwd. Dat hadden we misschien eigenlijk ook al wel kunnen doen. Dus ik kan bij de kat bijvoorbeeld, ik zal het even opnieuw gaan zeggen, hier, bij de kat, kunnen we gaan zeggen als... Ik raak. En ik heb dat object einde genoemd. Dus als ik raak einde, bijvoorbeeld. Hè, ik zal hem er al in zetten. Dan zeg ik, uh, bijvoorbeeld, spelletje gedaan. Ik zal ze maar iets zeggen. Is dus gedaan, zal ik er allemaal. Is gedaan. Zo. En ik ga erna ook zorgen dat alle scripts gestopt zijn. Voilà. Stop, start. Ik ga het even testen. Loop met de kat. Naar de X. Dan zegt hij... ...spelletje is gedaan... ...en je gaat zien dat die automatisch terug op rood springt. Ga ik terug op groen drukken... ...wordt alles terug nul... ...mijn twee objecten komen er... ...die test moet ik ook nog doen... ...als ik ze alle twee raak... van voilà, ik heb ze allebei geraakt... ...ik loop tegen de scheids aan... ...je speelt bij de sporten... ...en als ik geen enkele bal raak... ...ik ga eens eventjes proberen... ...er langs door te lopen... ...zo... Er is geen enkele bal geraakt. Voilà. Dus dit is werken met variabelen. Variabelen dienen om iets te onthouden. Het kan ook een naam zijn bijvoorbeeld, hè, van iemand. Of een getal, of een kleur. Ik zeg maar ergens iets. Je kan zelf die objecten maken. Vind je het vervelend dat ze in het scherm staan? Nu, ik zou zeker zeggen, laat ze in het begin zeker staan. Dan kan je de vinkjes uitzetten. Of aanzetten terug, uiteraard. Je kan die normaal gezien ook van plaats gaan veranderen. Maar op zich, laat ze daar maar staan. Ze staan daar eigenlijk niet in de weg. Je zou ze ook met code kunnen verbergen. Dat staat hier. Goed, dat is een inleiding op um, variabelen. Probeer nu eens deze oefening na te maken. Nu is het aan jou. Veel succes.